Hoe kan digitaal werken bijdragen aan de duurzaamheid, zou je wellicht denken. Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat het duurzaam gewerkt kan worden. Duurzaamheid heeft alleen voor iedere branche een andere betekenis. Een stap kan zijn door het papieren groeiende archief te digitaliseren of de huidige papieren processen te gaan digitaliseren of het dagje van digitaal vergaderen. Maar hoe voorkom je dan vervolgens een overlood aan data? Een goed DMS-plan levert erin een belangrijke bijdrage. Zijn er niet te veel eigen documenten met verschillende versies in omloop? En hoe vaak wordt bijvoorbeeld een mail door iedereen op verschillende posities opgeslagen? Zorg er dus voor dat de data die je in gebruik hebt goed benut is met enkel documenten die je ook moet bewaren en dat deze vervolgens op een veilige en duurzame manier worden opgeslagen. Je werkprocessen digitaliseren levert een grote bijdrage aan de duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld ook eens aan digitaal ondertekenen.